zo, Joyce! Ho, Joyce! Ho, Joyce! Hé! Hé, Joyce! Hé! Hé, Annabel! Alles is op, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Er is toch een nieuwe hooi zak? Hé! Hey. Hey Roosje. Hey Roosje. Hey, Roosje. hey.